Op Google op zoek naar een plaatje, in dit geval H2Hearts. Uh, Aangezien het een sleutelbehanger betreft voor een verliefd koppel, hebben we hier een mooie variant gevonden. Daar kunnen we het plaatje van opslaan. En nu hebben we hem erop staan. Het feit dat het een zwart-wit plaatje is, helpt het beste. Een PNG zonder achtergrond zal niet werken in de software. Uh, geen kleur herkent deze software niet. Het is ook mogelijk om eventueel een rood met uh, zwart plaatje te pakken zoals deze. Hou rekening ermee dat rood later als een grijs tint wordt gezien en waardoor het dus niet volledig zwart ingekleurd wordt zoals het eerdere plaatje. We starten de software op voor de soort lasergraveerders. Dat is EZcat En we kunnen hier aan de zijkant met de functie draw bitmap file. Kunnen we een tekening invullen. Daar hebben we hem al te pakken. Het plaatje 2 hearts. En hij is een beetje aan de grote kant. Maar dat kunt u hier aan de zijkant bijstellen. Laten we zeggen 18 mm in breedte. Hij schaalt hem automatisch. En ik wil hem... In het midden put de origin in het centrum neerzetten. En hier staat het plaatje. Dan moet er nog een naam onder. Hij staat in dit geval nog op een datacode. Font type. Uh, zoek eens dus een mooie uit: Arial. En de tekst. Robert. Oké, okay, apply. Nou, Robert is iets te groot. We maken hem 7 groot. En we vullen hem in met een hatch. Om de letters massief te krijgen. Apply. Hij is kleiner geworden. Ik wil hem gedraaid op het voorwerp hebben staan. Dus door één keer te klikken kan ik hem draaien. Even zodat hij netjes staat. En. ho dat ging net niet goed. Dus een beetje op het zicht weer recht te krijgen, net niet. Ja, dit lijkt mooi. Oké. Okay. Hij zetten hem eronder. En aangezien uh, Robert in het leer gegraveerd wordt, pak ik een andere layer, zodat ik een, een lager vermogen kan gebruiken voor het graveren in het leer ten opzichte van het graveren in het staal. Het geheel, ik dien de settings aan de zijkant in te stellen, dus u kunt de layer kiezen, haalt hem van de default af, u zet de snelheid erin, het vermogen en de, daarmee... Kunt u daarna de instellingen compleet maken? Met F1 kan ik het vierkantje van het laserpointer oproepen, zodanig dat ik kan zien waar op het voorwerp ik hem kan plaatsen. En met F2 kan ik het laser uitvoeren. Ik heb hier het eindresultaat. Je kunt zien, het is mooi gegraveerd. Het zit in het groom. Zachte shading aangebracht. de dus niet te hard te graveren. En het leer, het is ietsje te hard gegaan, want hij is iets zwarter geworden, had wat mooier wit kunnen worden. Maar het is heel makkelijk en heel snel om zo customized sleutelhangers overal aan te schaffen, zo te maken, zonder al te veel tijd en energie erin te hoeven steken.